Cospaces is een programma waarmee je virtuele werelden kunt bouwen. Een virtuele wereld is een nagebootste digitale wereld die bestaat in een computer. Hij bestaat dus niet echt, maar is getekend of geprogrammeerd met een computerprogramma. Maar met behulp van een apparaat, een telefoon of tablet of een VR-bril kun je deze wereld binnengaan of bekijken. De ene wereld is getekend, de andere virtuele wereld is een foto of een video. Soms lopen er avatars rond. Avatars zijn digitale karakters waarmee je je wereld kunt verkennen. Ze kunnen met elkaar praten, samenwerken, virtuele objecten bouwen of de wereld verder inrichten. Omdat we steeds meer dingen online doen, komen er steeds meer virtuele werelden bij. Decentraland bijvoorbeeld is een wereld waar je virtuele grond kunt kopen om een huis te bouwen. Sommige stukken virtuele grond worden daarvoor meer dan 300.000 echte euro's verkocht. In een virtuele wereld bepalen de makers de regels. Alles is mogelijk. Wel worden er soms afspraken vastgelegd, bijvoorbeeld in de computercode van de wereld. Zo zijn de afspraken voor iedereen inzichtelijk en duidelijk. Met CoSpaces kun je dus zelf zo'n virtuele wereld bouwen. De basis zijn scènes. Een wereld kan uit meerdere scènes bestaan. Je kunt een scène zien als een bepaalde plek in je wereld. Je kunt van de ene naar de andere plek gaan. In een scène kun je avatars, gebouwen, dieren of andere elementen toevoegen. Deze animeren. Programmeren. Of je eigen content toevoegen, zoals foto's, video's, quizvragen en geluidsbestanden. CoSpaces heeft een gratis en betaalde versie. Alles wat achter een slotje zit, is alleen in de betaalde versie beschikbaar. Maar er zijn genoeg gratis dingen om je wereld mee te bouwen. In de gratis versie kun je maximaal twee scènes bouwen. CoSpaces werkt in de browser op je computer. Maar er is ook een app voor je tablet of telefoon. En met een VR-bril kun je de werelden in virtual reality bekijken. Een virtuele wereld is dus een nagebootste digitale wereld die bestaat in een computer.